Hallo allemaal, het is dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Norali en vandaag is mijn pakketje aangekomen. En die is echt mega mega groot. Dus ik ga die samen met jullie unboxen. Dus vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En geef deze video alvast een dikke omhoog. En, en laten we heel snel beginnen. Oké, okay, dus kijk het pakket dat hier volgt mij. Maar het is echt mega mega groot. En ik ga die nu open doen. Die is echt super super groot. Ik zie echt heel veel. Oh my god, sorry. Ik zie allemaal haarklemmen en andere dingen, maar ik ga ja, laten zien wat ik heb besteld. Allereerst heb ik hier een heel zak vol met scrunchies. Ik zijn er 50 en die is echt heel groot die zak. En voor de rest zie ik allemaal haarklemmen. Kijk, hier, ik heb deze haarklem, Deze. Deze haarklemmen. Deze haarklemmen. Ja, er zit hier eigenlijk alleen maar vol met haarklemmen. Dus ik ga even alles op de tafel leggen. En dan kan ik dat beter aan jullie laten zien. Oké, okay, we zijn eventjes verder. En hier zitten alle haarklemmen in. Er zijn er echt heel veel. En ik ga die nu één voor één aan jullie laten zien. Oké, okay, ik hoop dat jullie alles goed zien. Maar allereerst heb ik dus hier zo een rack. En hier ga ik al mijn knakjes ophangen, denk ik. Dus het zijn hier elastiekjes. Dan heb ik hier een zak vol met crunchies. En ik denk dat hier. 100 stuks inzetten of 15, ik weet niet meer. En dan zijn allemaal zo van die scrunchies, van die heel schattige haarlastiekjes. Kijk, hoe schattig dat die zijn. En dan heb ik echt alle kleuren hier insteken. steken. Kijk maar, hier echt heel veel kleuren. Dan heb ik hier een rekje met alle oorbelletjes. En ik heb er nog zo twee, maar dat zijn andere oorbelletjes zoals je kan zien. Heel schattig. En dan heb ik er nog eentje. Hey. Deze. Ook echt mega schattig. Hier liggen ze allemaal knackies. En het zijn er echt meer dan 40. Het zijn echt heel veel. Dus die ga ik hier allemaal opzetten zo meteen. Dan heb ik hier twee haarborstels. En die zijn echt mega schattig. Zijn ze van die marmoren haarborstels. Dus deze is een marmeren in het paars. En dan heb je een marmoren haarborstel in het ja, wit. Echt heel schattig. dan heb ik ook nog drie pastelborstels. En bij kun je dat open doen. Zo. Oh, heel cool. Dan heb je hier een camera. Uh, of jij, heb je hebt een spiegel. En dan heb je hier een haarborstel en kun je, je naar boven doen. Dus dat is dit. En dan kun je ook zo terug naar onder doen. Dan heb je een spiegel en haarborstel in één. En daar heb ik er drie van. En alle drie een andere kleur. Dan buiten deze, deze knekjes, slash haarelastiekjes, heb ik ook nog zo van deze mini haarklipjes. Echt heel schattig en ook echt heel klein. Kijk, ik heb er ook heel veel van. Zoals je kan zien. Dus ik ga hier weer leggen. Dus dat zijn deze haarklemmetjes. En dan wil je deze elastiekjes allemaal op dat rekje plaatsen. Oké, okay. zoals je kan zien zit alles erop. Kijk hoeveel... Alle knakjes En hier zijn er nog een paar. Zo, voilà. Dus dit zijn alle knakjes. Dan heb ik nog een doosje met oorbeltjes. En hier zitten ook heel veel oorbeltjes in. Kijk, dit zijn allemaal diamantjes. Zo, dat zijn deze oorbeltjes. Alleen deze oorbeltjes zijn niet op, um, op ijzer, alleen zo op plastiek. Dus vandaar dat deze ook goedkoper gaan zijn, maar die zijn al heel schattig. Dus dat is dan dus dit, dit doosje. Zo. En dan kan ik nu doorgaan met alle haarklemmen. Want ik heb echt reusachtig veel, zoals je kan zien. Uh, we beginnen met deze haarklemmen. Ik ga die zo hier allemaal leggen. Ik hoop, ik hoop dat jullie het nog zien. Dit is een gele en beige. Deze kleur, ik ga gewoon alles hier leggen. En als je iets leuks ziet, dan mag je me altijd een DM sturen op Instagram. En dan stuur ik ook even alle prijzen door, want het is een beetje moeilijk om dat hier in te leggen. Want um, ja, hier kunnen daar misschien een beetje veranderen vandaar. Dus als je iets leuks ziet, dan moet je me zeker even een DM sturen. Zoals je kan zien liggen alle haarklemmen op ja, de grond. En ik ga dat dan nu allemaal aan jullie laten zien. Ik moest zelfs ook nog wel prijsjes erop plakken, maar dat gaat echt heel moeilijk worden. Ik voel het gewoon, ik vind het echt heel moeilijk om er prijs op te plakken. Maar dit zijn zo de standaard haarklemmen, die en die. Dus dan kan ik daar wel een prijs op plakken, maar, maar op de rest gaat dat wel heel moeilijk worden, denk ik. Dus ja, dat ga ik nu ook doen. Maar ik ga jullie nu even alles van dichtbij laten zien. Oké, okay, daar zie je al mijn knekjes. Het is allemaal haarelastiekjes. Dan zijn het alle basiskleuren van die haarklemmen. En dan heb je hier specialere. Daar heb je allemaal oorbelletjes. En mini haarklemmetjes. Nog speciale haarklemmen. Nog heel veel haarklemmen. En dit zijn dan de basis En dan heb je er ook weer heel veel speciale soorten van. En daarvan achter ook nog heel veel leuke haarklemmetjes. Dus dit is een beetje alles wat ik heb. En dan hier zijn ook zo mijn speciale haarklemmen, maar die zijn ook weer een stukje duurder dan al de rest. Omdat die zelf ook heel duur waren en omdat die ook zo heel speciaal zijn.